Het wordt niet dat het is dus gezag, wordt. De met naar politieke ja. Lekker ga je in de bak. De met politieke ja. Lekker mannen van de harde Daar dan het antwoord, soort gevraagd? Ik zal geen joof nee zeggen. We staan vooral voor veiligheid. Veiligheid. Dat is heel belangrijk dat mensen zich vrij kunnen bewegen in de kernen, in het centrum. Dat heeft te maken met verkeer, maar ook met andere dingen. Als mensen die mobiliteit niet meer kunnen uh, toepassen, ja, dan wordt het lastig. Dan is het heel slecht voor alle culturele dingen, maar ook voor bijvoorbeeld het winkelcentra. Dus dat is een hele belangrijke.